Voorzitter, zit daar Mark Rutte of is Manda het torentje ingetrokken? We gaan toch niet op basis van het geloof van deze man dit geld weggeven? De heer Segers citeerde in zijn mooie bijdrage Tussen droom en daad staan wet in de weg en praktische bezwaren. Het huwelijk van Elschot. Dus ik denk dat hij daarmee verwijst naar de coalitie. Ja, dat, is, dat gaat natuurlijk over een man die... Die ervan droomt om zijn vrouw dood te slaan, omdat hij dat huwelijk zo zat is. Dat had ik niet en hoe zij naar hem gereden opkeek gereden. als een stervend paard. Had ik maar maar doodgaan deed ze niet al zo. Zijn helse mond het merg uit haar gebeente. Dat is het gedicht wat u net citeerde. <laughs> Misschien heb je het al gelezen en heb je er een vraag over. Alex is kruidenmenger. Zij zou Ik ken het geheim van het recept van de rookworst op jullie bord. En ja, ze hebben het daarover op het werk: de dividendbelasting. En weet je wat hij zei? Ik heb liever dat ze het uitgeven aan mensen die het arm hebben. En ik dacht, Alex heeft niet alleen meer verstand van die worst, maar ook van wat nu verstandig zou zijn. Kan de premier mij drie economen noemen die dit verstandig vinden? Nee, voorzitter, dat kan ik niet. Het beeld van de persconferentie van vorige week was dat van een jongetje dat Koekje heeft gestolen, betrapt is door Nieuwsuur. En dan niet sorry zegt, of ik had nou eenmaal zo'n zin, die zegt nee. Het land wordt volkomen onbestuurbaar als ik niet een koekje mag pakken. Dit is het landsbelang, dat is mijn taak als premier. Ik steel koekjes om te voorkomen dat het parlement niet goed geïnformeerd wordt. Een compleet bizarre omkeer. Voorzitter, ik spreek hier niet namens uh, miljoenen Nederlanders, maar ik kan u wel melden dat ik ook... <lacht> ja, klaar ben. Fijn zijn als dit nu niet verder verlaagd wordt, voorzitter. Ik snap dat het een lastige boodschap is die ik heb, maar... Okay. Okay. Je van jou. Mooi. Dank jullie wel. Ja. Het is uh, best ontroerend om die, om die beelden te zien en die, uh, en die woorden te horen. Heel erg veel dank daarvoor. Ik was 27 toen ik uh, uh, gekozen werd in de gemeenteraad van Amsterdam. En ik weet dat ik, ik was fractievoorzitter daar toen ik trouwde. En toen werd ik wethouder en toen werden onze drie zonen geboren. En toen ik naar Den Haag kwam om minister te worden, toen waren die vijf, drie en één. Best wel kleine jongetjes nog. Ik weet in 2016, toen ik met, uh, met Diederik het land rondreisde om wie, er, wie de partijleider zou worden, dat ik op weg was naar Zeeland en dat mijn vader ziek werd. En dat ik hem uiteindelijk verloor toen ik in 2018 uh, de partij leidde in de oppositie. Dus op zo'n moment uh, dan realiseer je die, dat twintig jaar van mijn leven zo verbonden zijn geweest met het werk wat ik heb mogen doen uh, voor de sociaaldemocratie uh, met en voor jullie. Dat stemt mij ontzettend dankbaar. En ik wil dus de partijgenoten heel erg bedanken voor het vertrouwen wat ik van jullie heb gekregen. De Kiezers, ik heb verkiezingen gewonnen en verloren. De kiezers bedanken voor het vertrouwen. De mensen op wie ik altijd terug kon vallen. Uh, de, de mensen bij wie ik te raden kon. Jullie weten wie ik bedoel. Jullie waren daar altijd voor me. En mijn lieve, mooie en sterke vrouw. Bedanken voor die steun in al die jaren. Het is een enorme eer om dat werk te doen. Mijn vader is als, een, als klein jongetje ooit gered. Hij werd uit de Hollandse Schouwburg gesmokkeld. Er was een ander gezin, die deden alsof het hun kind was. En zo overleefde hij de oorlog. En later, terwijl dus eigenlijk zijn bestaansrecht ultiem ontkend was... Heeft hij zich onveilig gevoeld en angstig, maar heeft dat omgezet in een kracht om voor anderen op te komen. Om niet weg te kijken, om verantwoordelijkheid te nemen. Voor mij is dat de opdracht die we hebben als socialdemocraten. Elke dag opnieuw proberen voor een ander op te komen, niet weg te kijken en verantwoordelijkheid te nemen. Partijgenoot, ik heb de afgelopen anderhalf jaar een klein beetje afstand genomen van Den Haag. Letterlijk, ik werkte in Heerlen-Noord. Heerlen-Noord waar al lang een pandemie van armoede was voordat Covid toesloeg. Waar de mensen zes jaar eerder doodgaan dan in Heerlen-Zuid. Heerlen-Noord waar meer een oude gezinnen zijn. Waar criminaliteit een carrière is. Waar nadat de mijnen dichtging in de jaren zeventig de trots geknakt werd. Er wel werk kwam, maar niet voor de mensen die werk zochten. Ik werk in de Heerlen Noord en ik zie hoe groot die afstand tot Den Haag is. Letterlijk en figuurlijk. Ik was er tijdens de overstromingen. En dat werd toch vrij laat landelijk nieuws. Dat werd pas landelijk nieuws toen een aantal journalisten afreisden. Als waren het buitenland correspondenten. Naar de provincie en zei ja, er is veel water hier. En die afstand en die ongelijke kansen, die maakt dat mensen het vertrouwen verliezen. Die maakt dat er lager opkomst is voor de verkiezing. Die maakt dat er een lager vaccinatiegraad is. Die maakt dat nieuwe bestuurscultuur daar niet echt overkomt. He, dat dat, dat uitgekauwde kauwgomtje, die marketing, dat doet niks voor ze. En lieve partijgenoten, je moet in wilde leven. Je moet een heel luxe bestaan hebben om het woord bestaanszekerheid ouderwets te noemen. Want voor de meesten in dit land is zeker zijn van je bestaan vooruitgang. Voor de meesten van ons is het iets waar je naar streeft. En volgens mij is dat onze opdracht. Tijd voor een inhaalrace. 1 miljoen mensen wonen in dit land in wijken met dit soort problemen. We hebben honderdduizenden mensen die wel werken, maar niet rondkomen. We zien dat middengroepen in de, in de knel komen, de energierekening niet kunnen betalen. En daar ligt onze opdracht. Die mensen hebben recht op een moderne, fatsoenlijke volkspartij, de Partij van de Arbeid. En uiteindelijk delen we dezelfde dromen. Ga maar na. Waar droomt u van? Waar droom jij van? Ik zie dat sommigen nu fusie zeggen, dat kan ook. Maar de meeste dromen toch van dat het goed gaat met je kinderen. Dat je een fijn en betaalbaar huis kan vinden. Dat je gezond bent. Dat de mensen die je lief hebt gezond zijn. Dat je werk vindt waarin je, waarin je wat bij kan dragen en waarmee je de rekeningen kan betalen. Die dromen. Dat je zeker kunt zijn van je bestaan. Daar ligt onze opdracht. Want het gaat uiteindelijk om de kwaliteit van het bestaan. Dat betekent dat we pal moeten staan... In tijden van oorlog voor de rechtsstaat. Voor solidariteit. Voor het opvangen van mensen die onze hulp nodig hebben. Het betekent dat je in tijden van inflatie pal moet staan voor eerlijk delen. Juist omdat je ziet dat mensen het niet redden. Het betekent dat we ons uit moeten spreken tegen het oprukkend fascisme in de Tweede Kamer. Het betekent dat we ons uit moeten spreken tegen het poetinisme. De kracht van de sterkste in de wereld. Want wij geloven in rechtsorde. Dat betekent dat wij als trotse, diverse partij pal staan tegen racisme en onverdraagzaamheid. Dat betekent dat we voor de kunsten pleiten, voor het recht van ieder mens om mee te doen aan sport, aan de samenleving, voor democratische vernieuwing, zodat mensen hun stem gehoord zien worden. Daar staan wij voor. En ik wens ons toe dat we dat de komende tijd zullen doen, met alle krachten die dat ook willen, met GroenLinks. Met de SP, met dat stuk van D66, dat het ook belangrijk vindt. <applacht> Lieve mensen, ik vond het een geweldige eer om het te mogen doen. Ik heb het iedere dag naar mijn beste kunnen gedaan. Ik heb in de spiegel gekeken, geprobeerd het de dag daarna weer beter te doen. En ik vond het prachtig, ik vond het dankbaar en ik vond het mooi om het met jullie te doen. En hoe het nu verder gaat, daarvoor zou ik jullie mijn lievelingsgedicht willen citeren. Daglicht van Judith Herzberg. Uit chaos van lakens en voorgevoel opgestaan. Gordijnen open, de radio aan. Was plotseling Scarlatti heel helder te verstaan. Nu alles is zoals het is geworden... Nu alles is zoals het is, komt het misschien, hoewel misschien, tenslotte nog in orde. Dank jullie wel. You know. Thanks. Yeah. you